welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag deze spaghetti top haken en het is gehaakt met een salamons en die is echt als je dit hier zo ziet ik zal even aanwijzen dit zijn allemaal lusjes en het lijkt allemaal heel ingewikkeld maar ik ga het zo simpel mogelijk en zo duidelijk mogelijk uitleggen zodat jullie ook dit truitje kunnen maken heel veel plezier ermee en graag abonneren duimpjes omhoog en ja, bedankt ook sowieso voor het kijken. En voor alle abonnees die al abonnees zijn. <laughs> ja, het is gewoon leuk. Ik zal toch even de achterkant laten zien. Zo. Kijk, dit is de achterkant. Je kan hem nog uh, aan de achterkant hoger maken als je wil. Um, ja, dan moet je zelf even kijken hoe hoog dat hij bij jou uitkomt. Maar uh, ja, dit is het patroontje gewoon voor en achterzijde zijn gelijk gehaakt. ik heb net laten zien dat je dus het hempje nodig hebt en ik heb nog uh, vergeten te zeggen dat je een centimeter nodig hebt want je moet natuurlijk alles even nameten en uh, we beginnen nu met de salomons knoop en ja je hoeft er niet ingewikkeld over te doen want het lijkt alleen maar ingewikkeld kijk als je dit zo ziet dan denk ik ja hoe moet ik dat nou haken maar um, ja, dit is natuurlijk heel overweldigend want je ziet meteen een hele ja, bos met uh, knoopjes zie je eigenlijk maar dit is wel heel mooi om zo over een hemdje ook aan te trekken dus we gaan beginnen, daar gaat mijn haak nou het al met een bolletje wol ik heb al gezegd deze heb ik bij de AliExpress gekocht, die kan je gewoon als je hierop intypt kan je deze zo bestellen en volgens mij krijg je ze per 6 binnen en dan kan je makkelijk een truitje van haken makkelijk en ik zal altijd even onder de video zeggen hoeveel uh, wol dat ik nou nodig had heb voor dit truitje dus we beginnen eventjes alles aan de kant te leggen met haaknaald nummer 4 de mobiel uit en het liefst nog op de vliegtuigstand zodat we alle aandacht hebben aan het haken kijk die bol is wel een beetje mohair achtig maar deze wol kan je bijvoorbeeld ook ja ik heb laatste mailtje voorbij zien komen hadden ze prachtige mohair bij de xenos maar ja ik weet niet hoeveel dat je dat je dan nodig hebt hoor want ik weet het alleen dadelijk hoeveel je nodig hebt voor een spaghetti hemdje, een truitje met dunne bandjes je zet een opzetlus op je haaknaald en je hebt haaknaald nummer 4 dan gaan we beginnen we beginnen met twee lossen. 1 twee en je kan alle steken gewoon lekker losjes uh, opzetten even kijken of het van dichtbij of dan beter gaat kijk dan wordt hij vaak wazig maar dan moet hij nog scherp stellen ik heb dus twee lusjes en omdat het een beetje mohair is, is het ja misschien kan je het ook wel zo zien hoor in de eerste daar steek je weer in en je haalt je draad om en je haalt door twee lussen. Dan gaan we een beetje hier aan trekken aan dit lusje. En we gaan dit heel vaak doen. Dus dan uh, ja, gewoon eventjes nu even meekijken. En dan uh, uiteindelijk ga je het snappen. Je haalt je draad door en je pakt je achterste lus. En je haalt weer je draad om en je gaat door één lusje omslaan en je haalt twee lussen dit is je eerste salomons knoop dan ga je weer een beetje aan je draadje trekken omslaan doorhalen Dan pak je die achterste draad daar ga je in en je haalt je draad weer op door 1 omslaan door 2 zie je dit is allemaal het begin en dit moet je gewoon eventjes, ja ik zal eventjes nu mee, je moet gewoon even meekijken, dat is het beste daar leer je het meeste van, gewoon goed kijken en ik, ik tel dadelijk pas even het aantal steken want eerst wil ik het lekker even ja, tot rust komen dat je even ziet hoe het begin de begin losse zeg maar opgezet wordt de beginketting van de salomons knoop. het lijkt allemaal heel ingewikkeld maar je moet het ook gewoon eens een keer gaan doen hè? maar ik vind het een beetje verslavend aan het worden want ik uh, ja je ziet het hè? ik heb al een hele lap gemaakt en ik ga er een leuk truitje van maken Je een beetje hoe die ketting wordt, trekt een beetje aan je lus, omslaan doorhalen. Je pakt de achterste steekje weer in. Je haalt je draad op, omslaan door twee, een beetje aan je lusje trekken, omslaan doorhalen, insteken draad om. En door, omslaan door 2, trekt een beetje aan je lus, omslaan, doorhalen, insteken, draad ophalen, omslaan door 2. Trek dan je lusje. En ja, de afstand zal ik dadelijk wel uitleggen hoe ik daarbij ben gekomen. Want eerst had ik natuurlijk veel grovere haaknaald, en toen begon ik hele grote lussen te trekken en toen dacht ik van ja dit moet toch ook met mooier fijner materiaal kunnen en ik had die bolletjes uh, nog liggen en uh, ik wilde graag een spaghetti hemdje omdat het vaak warm is en dan kan je dan makkelijker onder een vestje en als het dan wat warmer wordt dan kan je het vestje uitdoen en dan heb je toch een luchtig mooi truitje aan en je leert weer een nieuwe steek, zie je wat ik doe? trek maar een heel klein beetje aan de lus, ik haal mijn draad erdoor, ik steek achterin, ik haal mijn draad op, omslaan door twee en nu moet ik denk ik al even gaan tellen, de Salamonsknoop is altijd met twee lussen, dus ik heb hier de camera er ook goed op zetten. Kijk, ik heb hier 1, 2 en dan tel ik weer 1, 2, 1, 2. En zo, uh, ik heb al even gekeken naar mijn andere truitje. Tenminste, dit moet een truitje worden. En dan moet ik heel even de begindraad gaan zoeken. Ik ben begonnen, dit is waar ik nog mee bezig ben en mijn begindraadje is hier. Dan is dit de goede kant zo even netjes neerleggen. En ik heb een... ja, omdat het elke keer per 2 is: 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 steken opgezet. Maar het moet zijn 32 uh, plus 1. En die ene is dan om het werk te keren. Nou, mijn draadje zit heel de hele tijd hieronder. Ja. 32. Van die Salomons lusjes heb je dus nodig. En ik heb er nu even kijken: vier, zes, acht, tien, twaalf, veertien, zestien. 18. Dus ik kan nog even door. Je trekt een beetje aan de lusje. Haalt om. Door de lus. Je steekt de achterste in. En je haalt door. Lusje omhoog trekken. Omslaan. Doorhalen. Insteken. Doorhalen. Omslaan. Door 2 trekt een beetje aan je lusje en omdat dit een beetje mohair is ja is de af en toe stroef maar ik vind het wel meevallen en de eerste toer is altijd even wennen hè? want je moet natuurlijk even wennen aan de steek even winnen ja de afstand hoeveel kijk als je in één keer zo trekt dan kan, kan je ook een salamonsknoop maken maar je moet natuurlijk wel een beetje dezelfde afstand houden en ik ben gewend om het gewoon een beetje zo losjes te trekken dan sla ik om, ik haal door, ik steek de achterste in, trek mijn draad door, omslaan door 2 en zo ga ik door tot ik 32 steken heb, dus de steek is deelbaar door 2, en dan gaan we er dadelijk nog een bij zetten op het einde. Dus als je doorgaat, dan moet je 32 van deze salamons knopen hebben. Ik heb nu 32 van die lusjes gemaakt. 32, en um, even kijken of ik het goed. Bij kan. Zo. En omdat je natuurlijk nu um, op die rij weer een salomonknoop moet gaan maken, moet je nog één lusje erbij zetten en nog één knoop. En dat is om het werk te kunnen beginnen. Dus hij is deelbaar door 2 plus 1. Dus ik heb er nu één bij gezet. Dan gaan we. En ik ga hem nog heel vaak voordoen. Dus je zal hem nog heel vaak zien. Um, dan gaan we de eerste salomons knoop maken en dan slaan we er één nu twee over en dan gaan we in die derde daar gaan we een knoop in maken dus we steken in en dan pakken we twee lusjes Dat is altijd zo leuk als ik pas ga filmen dan moet ik er altijd een beetje in komen maar je pakt dus twee lusjes ja ik heb er twee, je haalt je draad op en omslaan door twee dus je zet er een vaste in en in het begin is het altijd een beetje raar want dan heb je 1, 2, drie salemons knopen dan ga je weer een lusje omhoog zetten, omslaan, doorhalen, insteken, draad ophalen, omslaan door twee. En omdat de salamonsknoop altijd twee lusjes heeft, dus je gaat er nog eentje maken. Je trekt een beetje je lus omhoog, omslaan, doorhalen, insteken, draad ophalen, omslaan door twee. Kijk, en dan heb je alweer twee van die lusjes gemaakt. En nu ga je niet in deze, maar je slaat er altijd één over, want elke salamonsknoop bestaat uit twee lusjes en dan ga je in deze knoop daar ga je weer een dubbel lusje en omdat ik nu aan het filmen ben is het altijd een beetje ik moet er altijd eventjes in komen en dan zet je eigenlijk een vaste in en dan heb je al het beginnetje is gemaakt zie je, je het goed ziet dan we gaan we weer een lusje maken, omslaan, doorhalen in die achterste lus steken, je draad ophalen, omslaan door twee en je moet er nog eentje dus je gaat elke keer twee lusjes maken en als je eenmaal hiermee bezig bent dan is dit net zo makkelijk als stokjes haken, ja dat geloof je misschien nu niet maar het is wel zo je slaat één knopje over, één knoopje en je gaat in die tweede daar steek je in, je pakt twee lusjes en je zet een vaste dan heb je alweer drie knoopjes gemaakt, je trekt een beetje weer aan het lusje kijk de afstand hier moet je daar een beetje ritme in zien te krijgen want op een gegeven moment als je dit door hebt dan kan je echt meters gaan maken En ik doe gewoon gezellig mee, dus gewoon lekker blijven kijken, goed kijken. En dan sla je weer een knoopje over. Je moet ook lekker losjes haken, daar ga je weer een vast in zetten, en dan heb je er alweer 4 lusje los trekken, draad doorheen dan haal je de achterste draad weer op doortrekken, omslaan door twee, dan ga je de tweede salomons knoop maken die sla je over in die volgende knoop, daar zet je een vaste dan weer twee lusjes gaan maken twee knopen wat je hoe je het ook noemt dit is 1, weer een lusje omslaan doorhalen achterste lus pakken doorhalen omslaan door twee. deze sla je weer over en je zet een vaste naar je lusje trekken en je maakt weer een salomons 1 en dit wordt de tweede je slaat dit knoopje over en je pakt de volgende daar zet je weer een vaste in even kijken of ik goed twee lusjes had Slaan, en in de volgende zet je weer een salomons knoop of een vaste sorry een vaste dan een beetje een lusje trekken zie je als je dit een beetje uh, gewend bent dan kan je dit net zo makkelijk als een stokje haken en het is weer eens een keer iets anders Kijk, ik heb natuurlijk wel eventjes iets hier dat heb je met mohair en dat komt omdat er ja het is mooi Daar zitten mooie vroezels aan en dat blijft heel makkelijk een beetje aan elkaar plakken, dit is sla je over en in de volgende pak je weer twee lusjes je zet een vaste en je begint weer meteen aan je salamons knoop en dit is één lusje en de volgende, omslaan, doorhalen, insteken, draad ophalen, omslaan door twee kijk, zo maak je de hele toer af en dan zie ik je op het einde weer terug we zijn nu op het einde van de toer met de, ja, de, zeg maar de eerste toer is dit want je hebt eerst die opzetlus gedaan en nu ga je dus iedere keer twee salomons knopen maken en je zet hem in de tweede knoop in en op het einde en ik ga zo andere garen pakken hoor, want ik zie gewoon dat dit niet goed filmt Het einde doe je nog een keer even een lusje omhoog achterin insteken omslaan door twee lusje omhoog, doorhalen, achterin insteken, draad doorhalen, omslaan door 2 en dan ben je op het einde en daar ga je weer twee lusjes pakken in die laatste knoop, omslaan, doorhalen, omslaan door 2 en dan ga je de toer zeg maar um, draaien en voordat je de toer gaat draaien ga je drie lusjes haken maar ik ga even andere garen pakken want ja het is heel mooi garen en als ik hier ook het voorbeeld bij pak kijk ik ben al lekker door aan het haken voor uh, ja om het een hemdje te laten worden want het is altijd leuk dat je iets ervan kan maken van ja wat wordt het in het begin werd het bij mij altijd ja een sjaal, een dekentje, maar ik ben nu meer met truitjes bezig en ja is gewoon ook leuk dus het resultaat is gewoon heel mooi maar ik ga nu aan de garen pakken om het nog beter eigenlijk voor te kunnen doen en ik heb uh, hier gewoon bolletje en dan pak ik even haaknaald nummer 5 en ik maak een opzetlus. En ik ga weer een even aantal uh, salamon knopen haken. En ik doe er ditmaal 8 plus 1. Maar je begint met de opzetlus. Omslaan. En dan maak je twee lossen. 1, 2. Heb je die twee lossen klaar? Dan steek je in de eerste weer in. Je haalt je draad op. En je maakt een vaste. Omslaan door 2, dit is je begin van je salomons knoop dan ga je een beetje aan die draad trekken zolang als dat jij hem hebben wil kijk ik kan hem ook langer en dan meet ik een beetje zo met mijn haaknaald hoe lang ik hem wil hebben deze doe ik iets langer misschien dat het dan beter zichtbaar is je haalt je draad op je haalt hem door en je laat die lus gewoon lekker zo en dan doe je je duim op die knoop dus je haalt je draad door en dan steek je in in die achterste lus en je haalt weer je draad op en dan heb je twee lussen op je haaknaald, omslaan door twee, kijk en is dit je salomons knoop? je moet hem natuurlijk erdoor wel... <laughs> halen, achter pakken, draad oppakken Omslaan door 2. Zie je dat ik net even toch die knoop hier vasthoud. Dan kan je makkelijker je werkje onder controle houden. Dus ik pak weer die knoop vast, omslaan, doorhalen. In de achterste lus, draad ophalen, omslaan. Door 2. Aan de draad trekken, draad ophalen. Insteken, draad ophalen omslaan door twee. Ik heb nu 1 twee, drie, vier lussen en ik ga door tot acht. Even weer tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en dan wordt dit de achtste. Kijk, ik meet een beetje van de bovenkant. Hier hou ik mijn lus, en dan ga ik met de bovenkant van mijn hakennaald op het knoopje liggen. En dan weet ik gewoon, dit is de lengte. Dus dan heb ik er nu 4, 5, 6, 7, 8. En dan maak je er een extra want zo moet je de begintoer altijd maken dus dat betekent een even aantal plus 1 dan slaan we 1 twee knopen over en we gaan in de derde ste insteken om weer een salamonsknoop te maken en dan moet je een dubbel dubbele lus hebben dus je moet echt die, die twee lusjes hebben je haalt je draad op en dit wordt een gewone vaste omslaan door 2, zie je? Dan heb je zo de eerste hoek klaar. Dan ga je weer 2 lusjes maken: 1, 2, sla je 1 over en je gaat in de tweede. Ga je weer. Dubbele lus pakken en je zet daar een vaste in. Dit is één lus, één salomonsknoop. Ja, ik noem het ook wel eens lussen, want het praat makkelijker. En dit is twee. Je slaat er weer een over en je pakt de tweede knoop en je zet een vaste, en dan gaan we aan de laatste knoop beginnen, en dan leer ik hoe je moet keren. is 1 en dit is de tweede en op het eind zet je hem weer vast met een vaste en dan ben je klaar met de eerste toer, net zoals we het net met het met de andere wol hebben gedaan en dan gaan we nu met het weer keren moet je altijd eerst drie lussen maken drie knopen, dus ik begin eerst nog met drie knopen te maken of drie lussen hoe je het noemen wilt 1 2 drie kijk en dan is dit zijn drie lussen voor weer te beginnen dus je draait weer je werk zo als een blaadje dus je keert echt je werk om en dan hou je hier dit is je begindraad. die hou je rechts en nu ga je dus die salomons knoop maken zodat die mooi open komt dus dan pak je die knopen hier deze je pakt nu de eerste de middelste knoop, vanaf de zijkant pak je je eerste knoop Dus je steekt in met een dubbel lusje, omslaan, doorhalen, omslaan door twee dus je zet hem eerst vast met een vaste en dan ga je weer twee lusjes maken Dit is 1. En dit is 2. En dan ga je er weer één overslaan en je zet hem hierin. Kijk, dan krijg je ook echt al die Salamons knoop. Maar als je het zo trekt zo, zo, dan zie je eigenlijk niet zo goed hoe het valt. Dus je moet echt die middelste overslaan en de tweede pakken. De tweede knoop. en je zet een vaste en je haalt hem eigenlijk meteen maak je hem los die die lus en je zet er weer twee salamons knopen op 1 2 Dan sla je deze weer over en je maakt een vaste doorhalen omslaan door 2 en dan trek je meteen al die lus door en je maakt weer twee salomons knopen. dit is 1 en dit is de tweede je krijgt er echt handigheid in hoor! en als je er handigheid in krijgt dan is het echt verslavend, kijk hoe mooi dat het wordt dit zijn echt salamonsknopen en daar kan je zoveel dingen mee je kan er natuurlijk ook ja als je bijvoorbeeld een uh, zo'n zo leuke tas die je mee kan nemen zo netje ja als je een beetje kleiner uh, haaknaald pakt met met dunner garen dan kan je van die salomons hele leuke dingen maken maar ook het grove het lijkt ook mac mee vind ik zelf nu gaan we de toer dus sluiten en we zetten hem op de laatste knoop zie je je slaat weer een knoop over dus één lus en je zet hem op die laatste knoop en dan betekent dus dat je hier een lus hebt daar een knoop hier een lus en weer twee lussen hierboven maar die heb je net gemaakt en je sluit dus de toer en dan moet ik weer even twee lusjes pakken met een vaste dus de toer is gesloten en we gaan we nu doen, dan weet je, drie lussen maken omhoog trekken, achterin steken, draad ophalen, omslaan, twee dit is 1. draad doorhalen, achterin steken, draad ophalen, omslaan, dit is twee draad ophalen, doorhalen, insteken, draad ophalen, omslaan en dit is 3 dan keer je weer je werk en dan kijk je weer dan pak je de eerste in het begin dan pak je weer de eerste knoop die je ziet en dan zijn deze lussen zeg maar om het begin te maken, dus je steekt in in de eerste knoop je haalt je draad op, omslaan door twee, Een dus dit je zijkant met drie lussen maar dan hou je je zijkant ook goed recht dan ga je weer twee knopen maken 1 D en je slaat er één over en je gaat in de volgende daar ga je weer je salomons knoop maken en ik vind het het, uh, ja, het enige uh, wat ik moeilijker vind is dat je eventjes die twee lusjes moet pakken maar dan krijg je ook weer handigheid in en je zet hier die vaste in zie je dat je al een mooi patroon krijgt nou, dan gaan we weer twee lusjes maken een beetje de lengte zoeken Ja, die lengte die heb je dadelijk zo door en de snelheid dat komt pas als je de techniek want sommigen zeggen ja ik je kan het zo snel je kan de video ook langzamer zetten um, hier rechtsboven hier rechtsboven zijn drie puntjes Daar zet je uh, de snelheid langzamer of vlugger wat je wil en je kan de ondertiteling aanzetten, ik probeer ook zoveel mogelijk te ondertitelen van mijn films, dus je kan alle talen eigenlijk aanzetten deze sla je over en deze begin je weer en dan pak je weer twee lusjes maakt eigenlijk niet veel uit want dan zie je uiteindelijk toch niet welke lusjes dat je pakt, maar je pakt er twee Omslaan en een vaste. Dan weer twee lussen. Deze sla je over en we zijn weer op het eind. Dus je zorgt dat je één lusje ertussen hebt en op het einde pak je die knoop. omslaan door 2 dit is de Salomon dus dit heb ik nu uitgelegd en dan ga ik dadelijk uitleggen hoe ik het hemdje heb gehaakt en uh, ja, de Salomon is dus 2 2 2 dus een even aantal plus 1 en dan begin je in de derde knoop in het begin en ben je dan eenmaal uh, op het eind, dan doe je drie lussen en je keert het werk en dan ga je in de eerste knoop, dus dat is het systeem dus als je nu weer verder zou gaan dan pak je weer drie lussen en dan keer je weer je werk, ik zie je weer terug en dan beginnen we met het truitje kijk je hebt een spaghetti hemdje nodig en als ik zo naar beneden ga dan zie je hoe ver ik ben gekomen met de knoop en met spaghetti hemdje dat heb ik gewoon ja dat is een emmetje kijk en dit bedoel ik met de dunne bandjes en je gaat haken van de onderkant hier tot aan de armsgaten, dus een stukje door en ik zal straks even meten wat die afmeting is en hoeveel steken je daarvoor nodig hebt dan zie ik je zo weer terug ik heb nu verder gehaakt tot de armsgaten, dus hier uh, de armsgaten. ik heb er even een uh, lekker bakje koffie bij gepakt um, ja je centimeter heb je niet echt nodig maar je zorgt wel gewoon dat het ruim over je hemdje valt en ja, de breedte, dat heb je al gemeten. Je bent van onderaf begonnen met um, 16 van die knopen. En moet je natuurlijk ook eindigen met 16 van de Salomons knopen. Ik heb ook een proeflapje gemaakt van haaknaald, nummer. Even kijken hoor, dit was van 6 en je kan natuurlijk eh, net zo goed een, een topje maken met gewoon een grove haaknaald en een ander bolletje wol en dit wilde ik gewoon eventjes laten zien hoe het er dan uit komt te zien want ja, het is tenslotte slotte zomer en het is gewoon leuk als je ja die grove eh, salomons haakt maar we zijn nu nog met het rode topje bezig en dan pak je je steekmarkeerder en die steekmarkeerder die zet je even kijken 1 2 3 sla je erover 1 2 ja 3 en daar steek je je steekmarkeerder in en dat doe je ook hier deze moet ik nog eindigen kijk een eindigen is nog steeds dat eerste knoopje hier eindigen en dan hou je dit als 1 2 3 en daarin steek je steekmarkeerder en dan gaan we weer verder met de salomons -knoop. ja tot deze lijn dus zeg maar tot je... wacht ik pak even mijn haaknaald om het te laten zien... tot deze lijn hier deze hoogte dus je haakt nu zeg maar een soort ja vierkantje en dan zie ik je daar weer terug ik heb nu doorgehaakt tot de halslijn, kijk ik zal de camera even optillen Dan zie je dat het eigenlijk uh, ja, geen vierkantje is geworden maar uh, rechthoek het is zijn 1, twee drie rijen en toen was, de, was ik al aan de halslijn, dus we gaan nu Even de camera goed zetten, de spaghettibandjes maken. En de spaghettibandjes, ja, die wil ik wel aan die zijkanten houden. En ik heb net eerst geprobeerd met drie knopen, maar dan wordt het echt een brede band. En het moet natuurlijk wel een spaghetti uh, topje worden. Ik zet heel even alles goed. Je pakt weer een uh, lus en we gaan een uh, insteken. Precies in de hoek hier. Je hebt hier één lus en je hebt hier twee lussen. Dus die knoop die pak je. Die Salomons knoop voor uh, de beginlus. Je haalt door en je maakt een vaste. Trek ik altijd even aan mijn begindraad op en dan gaan we weer een salemonsknoop knoop maken want dat is natuurlijk wel het leukste als de bandjes of de spaghetti bandjes ook van een salemonsknoop knoop zijn en dan gaan we in de volgende knoop insteken doorhalen omslaan door twee en ik zit eigenlijk zo te kijken of ik nu alweer terug kan gaan en dan ga ik gewoon even proberen dus dat je 3 lossen of 3 lusjes maakt 1 2 3 ja, dan krijg je boogjes. Oh nee, je, je kan natuurlijk hierin steken. Ja, voor mij is het ook helemaal nieuw. Ik geef het weer een keren en dan zie ik je weer terug. Ik heb nu uh, dus drie lossen gemaakt en het werk gekeerd. En dan steek je weer in in die eerste knoop. Er is eigenlijk nou maar één knoopje. Je haalt je draad op, omslaan door twee. ja er is maar één knoopje tussen deze opening en deze lus in dus dan ga ik nog een keer twee lusjes maken 1 2 en dan steek ik weer in waar we net begonnen zijn en dan zetten we een vaste en dan ga je weer drie lusjes maken en daarna ga je het werk weer keren dus dan maak je weer drie lusjes dit is 1 2 en dan keer je weer je werk zo, als een blaadje, en dan ga je weer in de eerste knoop die je ziet. Daar ga je weer een salomonsknoop op maken: twee lusjes pakken, draad ophalen, omslaan door twee en weer twee lussen voor de salomonsknoop te maken. Ja, het haakt eigenlijk net zo handig weg als een stokje als je het eenmaal gewend bent en dan steek je weer op die volgende knoop in dus je hebt hier 1, 2. deze knoop daar steek je weer in om de vaste te maken en dan draai je, je werk en dan heb ik net het werk gekeerd met die drie losse en ik heb ook wel weer verder gehaakt en ik heb het even opgemeten hoe lang um, jouw bandje moet zijn, maar ik kom op 32 centimeter uit om uh, de lengte te meten van je bandje. Kijk, je kan hem gewoon helemaal doorhaken tot je weer bij het achterpand bent, en dan zet je hem vast met een salomonsknoop aan de achterkant van je pand, met je achterpandje je achterpand is hetzelfde als je volpand en dit bandje dat ga je ook aan deze kant haken ik wens je heel veel haakplezier nog graag duimpjes omhoog en dat staat hier onder de video ook hoeveel wol ik heb gebruikt maar ja ik kan ook zeggen van deze heb ik gewoon twee geopend en ik heb gewoon even kijken of ik hier nog iets heb nee ik heb gewoon twee kleine bolletjes hiervan over dus ja als je een beetje weet uh, om hoe deze knoop nu gaat ja dan kan je eerst eens met een sjaal beginnen en dan kan ik eens even meten hoeveel ik voor het truitje hoe lang mijn truitje is een beetje lastig filmen maar ik ga het nu even meten ik heb ongeveer nou, 40 centimeter, dus 40 centimeter lengte en bij mij is hij net zo breed als de lengte dus het is echt een vierkant lapje geworden ja nee iets minder iets minder maar goed en ja je moet hem toch even op je op je hemdje leggen. dan ga je dit bovenste stukje nog hier dit vanaf de marker nog drie rijen knoopjes maken echt een leuke leuke steek en dan ga je de bandjes maken nou ik zou zeggen nou de duimpjes omhoog heb ik gevraagd abonneren is hieronder ook heel fijn en hierboven kan je drie puntjes aan klikken en dan kan je nog de snelheid aanpassen en de ondertiteling bedankt voor het kijken en tot de volgende video